So ik ben Royal Navy. En uh, ik was op D-Day. Waarom? Waarom moet dat gebeuren? Hoe stom zijn we? Hoe hij dat vertelde, dat hij op zijn negentiende al... aan de Market Garden deelnam. dat vond ik wel heel speciaal. Want ik ben nu 15. En dat vier jaar laat zou dus betekenen dat ik daar aan meedoe. We zijn dit weekend met het V-team in Ede en Arnhem bij de... Airborne herdenkingen en luchtlanding. Nou, Na de Tweede Wereldoorlog kwamen verschillende uh, bataljonnen van het uh, uh, Verenigd Koninkrijk. Die kwamen hier naar beneden met parachuten. En dan zaten um, in de bosjes zaten allemaal Duitsers en die uh, gingen schieten op de. Uh, parachutisten die uit de uh, lucht kwamen. Als je nou zo die vliegtuigen ziet overvliegen, dan springen naar dus militairen uit en parachutes waar ze eigenlijk niks aan kunnen, uh, aan kunnen besturen. En dan zie je ze eigenlijk hun ja, lot tegemoet gaan en dan zie je heel duidelijk wel ja, dit was heel indrukwekkend voor de, voor de mensen die hier wonen, maar dat is ook heel erg eigenlijk wel zielig voor de soldaten die daar aan hingen, want die konden eigenlijk heel weinig doen in de lucht. Hoe ging het? Nou het is eigenlijk meer vliegen weer dan, uh, dan springweer. weer. Er staat erg veel wind. Zoals je wel kunt merken. Dus de landing was ook wel vrij uh, ruw, maar uh, ja, altijd een eer om hier te springen. Het is mijn twaalfde jaar achtereen volgend, dat ik het doe, maar het blijft, uh, blijft heel erg bijzonder. Zeker uit zo'n oud vliegtuig en uh, nou ja, op deze dag, ja, dat is gewoon heel bijzonder. Dat je dan het gevoel hebt dat het vroeger dan ook is gebeurd, dat is wel mooi. Dat, je dat, dan, dat ze dat eigenlijk dan opnieuw doen. ...van hoe het vroeger ook was gegaan. Ik was heel blij dat het ondanks de harde wind... ...dat er toch een paar honderd parachutisten zijn gesprongen. En ik moet iedere keer denken dat er toen bijna 2000 waren... ...uit 120 vliegtuigen. Het duurde anderhalf uur en de lucht zag zwart. En nu zitten we naar drie vliegtuigen te kijken waar 200 mannen uitspringen. Moet je eens voorstellen als er 120 vliegtuigen zouden, zouden zijn. Ja, heel erg cool. In ieder geval om al die uh, mensen uit de vliegtuigen te springen. Dat is heel erg leuk. Maar ook heel erg mooi dat we hier zo zijn en uh, Market Garden zo op deze manier herdenken. Kinderen horen dit ook te weten en zo hier ook bij te zijn. Het is uitermate belangrijk dat de kindertjes er zijn. Want zij moeten het voortzetten. En zij moeten dus alles wat er gebeurd is levend houden. En zorgen dat al dit door kan gaan als wij er niet meer zijn. Als we elke keer weer bij de herdenking zeggen nooit meer... dan kan dat ook alleen maar gebeuren als we onze kinderen tolerantie, verdraagzaamheid... en het belang van inspanning voor vrede en veiligheid. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Nooit meer oorlog. Besef dat vrijheid niet iets vanzelfsprekend is. Nou, de geschiedenis leert ons dat uh, wanneer er uh, geen vrijheid is, er heel wat moet gebeuren om, om je te bevrijden. Dus we moeten op elke dag dat we in vrijheid leven, moeten gewoon zuinig zijn. How do you feel? Very well, but I'm slow walking en ben 103. Do you have a message voor de mensen? Ja, doe everything right en proper. No lies, No cheating. My message is: appreciate what you've got, enjoy it and be a good, good citizen when you become an adult like us. How do you feel about being here? I come every year. I am a sailor. I have had a, a lot of friends who fought at Arnhem. I've grown up with them. And unfortunately, they've all died away. I will be laying a wreath in Oosterbeck in their memory, because we must always remember them and that is the reason I'm here and I've been coming for about 15 years now and it's something I would not miss if I can help it. It's time now like that the human element should be able to sort of live together and, and, and sort of work together for the better of the planet. This is a wonderful planet, you know we have water, we have uh, air, uh, and we have soil. Do you uh, think it's important that um, children also are here? <coughs> well, that is something that is essential. They are learning your history and they do it with dignity. They sit around here, don't they? And that in itself, is, and I've watched them year after year and they, they seem to me, they take it in whatever age? Well, it sounded really like, you know, with some of the things that I saw while I was serving. And I felt it was unnecessary. And yet, we had to face up to it. And When I talk about it, it takes me back to those awful bad days. Do you have a message for young people? A message for young people? Well, that's like hard. Uh, at the moment, you're living in a free world. There's nothing better than life, and there's nothing better than freedom. Always respect it, and then that way you will remember how you got your freedom.